Ik heb altijd in innovatie gewerkt, 20 jaar lang. De industriële ontwerper houdt zich bezig met innovatie, ja. um, nieuwe businessmodellen, nieuwe waardeproposities en dan is mijn focus specifiek op het gebied van nieuwe technologieën. Ik kijk zowel naar de trends en wat er gebeurt in de praktijk als naar de theoretische kant. En dat is echt een geweldige combinatie. Ja.